De Smeg C9-CIM-X9 is een 90 cm breed inductiefornuis uitgevoerd in het roestvrij De kookplaat bovenop is een inductieplaat met wel vijf kookzones van verschillend vermogen. Uitgevoerd met onder andere automatische panherkenning. De bediening bevindt zich onder de kookplaat. Maar bovenop zitten vooraan wel indicatielampjes voor de gekozen stand en de aanwezigheid van restwarmte. Zoals gezegd, bediening zit aan de voorkant. Met de klassieke smegknoppen kunt u het gewenste vermogen bepalen, maar ook de oven instellen. De oven is instelbaar tot wel 260 graden en is voorzien van wel 11 functies. Onderwarmte, bovenwarmte, hete lucht of een combinatie van dit alles, geen enkel probleem. Zelfs een schoonmaakstand is van de partij. Roosters en bakblikken worden standaard meegeleverd. De oven is zelfs uit te rusten met een braadspit. Let ook achterin op de ventilatoren die gebruikt worden bij de hete luchtfunctie. Onderin bevindt zich tenslotte een handige opbergruimte. Ideaal voor het opbergen van bakblikken of roosters die u niet gebruikt.